Kom, hey. oh, je gaat niet om een collega aan rijden, dan schiet ik. Ja. Priween naar een ongeval. Inbraak heet de daad van een voertuig. We gaan meteen die kant op. Alle mensen leuk, jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is G 5 5 r 5 lsbdvarmor en vandaag ga ik op pad met Wim, met Kim uh, nee dat is niet Kim Kim, oh, die is al lang niet meer geweest geloof ik. Dat moet ik echt voor jullie gaan doen. Uh, inderdaad, uh, goed dat ik het zeg. Uh, even kijken, vandaag met de B zij is uh, Linda uh, met de B-klasse gemaakt door Heumots, uh, Jazdy en misschien ook nog wel Cas en misschien ook wel, wel Heu zelf. Uh, dat weet ik niet helemaal maar um, ja een release video zoals dus je al een titel zagen en kijk eens wat een prachtig dingetje uh, binnen gewoon hoe een b-klasse in het echt is daaronder helemaal onderaan zie je de zwaarlichte bediening en zo uh, daarboven de mop mobielefoon daarboven schermpje 1 daarboven schermpje 2 hier spreeksleutel dat gele dingetje uh, en achterin natuurlijk gewoon de spullen die nodig zijn gele hesjes nee niet voor te protesteren uh, je heb je ook kitje, daar nog wat dingen die niet handschoenen zie ik uh, zaklampsen te zien nog en daar beneden nog wat uh, kogelwerende vesten ofzo en dat zijn pionnen denk ik ja, dat moet Nee, dat zijn gewoon pionnen. Ik zie het nu Ik um, Gaat hem laag? Hij gaat niet meer laag, oké. Okay. Uh, even kijken, ik moet nog even iets instellen, want anders gaat uh, beste Linda steeds weer in en uit stappen. En daar heb ik geen zin in. Doe het player disabled. Linda stap in. We gaan een vervoerde controle doen. Hij heeft natuurlijk ook knipper knipperlichten. Ik weet niet of het in het midden aangaat als je ook blauw aanzet ik zal maar even kijken. Stop en oranje. Uh, groen. En zoek verlichting. Zo. Die. Die en die. En uh, we zijn ingemeld. We gaan de straat op. En we gaan meteen naar deze Mercedes eens kijken. En daar staat iemand. Want dat is natuurlijk niet zo netjes. Van de Mercedes. De echte B-klasse-serena zit erop. Uh, ja, aan jullie de taak om te zeggen van, hij is mooi of hij is niet mooi. Hier heb ik een keer gestaan. Dat ga ik niet meer doen. Dat ging toen helemaal fout. Maar die was toen onder invloed. Uh, deze beste meneer zonder kenteken voor, ook al mag het, ik weet het. Die ga ik even uh, laten volgen. Ja, zoals jullie wel al was opgevallen, met de nieuwe striping. Uh, voor zover ik weet wordt de oude striping ook nog gewoon geleased erbij. Uh, maar ik, ja, ik vind ook dit wel wat hebben eigenlijk. Um, dus uh, we gaan gewoon uh, hiermee verder. Ik had nog de oude striping gevraagd en toen keek ik deze in game oh, ja, Toch wel mooi eigenlijk. Uh, even kijken of hij wel een kenteken achter heeft. Hey, oh, je gaat niet om mijn collega rijden, dan schiet ik. OC achtervolging, collega is ge gereden. Collega instappen, instappen, instappen, instappen. Kom op, ik ga... Ja, oké, okay, ik ga verder zonder. Schering klinkt niet helemaal lekker, ik weet het. Eén netjes erbij met spoed. Eén collega vraagt om assistentie. Eén band is plat. Beschoten door mij. alsjeblieft hij vliegt, is je veel te druk om een manoeuvre uit te halen? Daar. Hij zit in een andere Mercedes, letterlijk erin. Maar nou, er is er doorheen weten te komen? Daar komt een Vito, die kan ook mee helpen misschien. Nee. Nog steeds ladend voertuig merc, als je nog een hebt voor me dan zijn die meer dan welkom. Stop door eens. we zijn nog flink opgeknald maar we kunnen nog verder. Er komt nog zo'n Mercedes aan. Ik ga hem hier proberen het gras in uh, te douwen. Pit gegeven, oh hij rijdt gewoon door de andere Mercedes. Uitstappen, uitstappen, nu, handen omhoog, handen omhoog! Kom op, handen omhoog houden. Op knieën gaan zitten en liggen. Hij uh, zei één vracht aanhouden, veel af het bergen. Hoi, die sirene klinkt nog niet helemaal lekker. Ik heb zelf wat ik heb gedaan. Uh, is ik heb um, de gewoon normale politie sirene. Car, heb ik um, heb ik uh, ver, ja vertraagd zeg maar. Want de B-klasse B ja B-klasse sirene is wat langzamer. Uh, even kijken. Ga je nog even vieren vriend? Heb je dingen bij die je nu bij me hebben? Ben hier wel geval Punt de doelstelling. Dus, hey kom uh, En een even stopteken. En een crash. Dat is niet zo mooi. Oké, okay, we zijn weer terug. het Is overal wat drukker. Wat wil ik nou zeggen? iets zeggen net, uh, maar dat weet je dus niet meer. Uh, ja, <laughs> nou ja, ik dacht erop eens aan. Ja. Ik bedoel ook wel eens dat je haar, of misschien zeg ik heel iets raars, wat, dat je haar zo perfect zit met shell en met de kalm en je weet wel hoe en wat. Enfin, jullie weten niet hoe ik mijn haar in heb zitten, maar stel je voor. Ik denk dat iedereen tegenwoordig wel zo'n uh, Ronaldo kapsel misschien noemen, oudere mensen het wilt. Uh, met uh, de haartjes strak naar achteren, een beetje strak naar de zijkant, bovenop lang. Uh, aan de zijkant kort. Nou dan moet je ongeveer voorstellen dat ik het zo heb. Maar niet zo extreem met heel veel shell zo. Maar ik had dus altijd gewoon iets heel anders. En ik dacht ik wil eens iets anders doen. Um, dus zodoende uh, dacht ik van. Uh, Laat ik eens iets anders doen. Dus dat deed ik. En uh, nou, de kapper deed het dan voor hoe het moest. En ik deed daarna dan weer zelf proberen thuis inmiddels. Ja, het lukt allemaal niet. Uh, inmiddels had ik vandaag dus dacht dat Ik dacht van lekker man, het uh, ziet er goed uit. En dan moet je nu je headset opzetten. En dan ben je echt bang dat je haar verpest. Maar uh, dat zal dan misschien echt dat ik de enige ben die dat heeft. En dan klink ik nu heel stom. Een collega vraagt om een assistent. Prio 1. Prio 1 naar een ongeval. Collega's zijn er te plaatsen. Uh, ik weet niet of de collega's van brandweer en of ambulance te plaatsen zijn of mijn collega's. In ieder geval een collega vraagt om assistentie. Neem aan politie. Lekker deze berg, dat is echt mijn favoriete berg hier omhoog gaan. Ja. Ja, maar wat, wat zit die uit de macht nou te je moet je kijken. Nu gaat hij terug naar zijn twee en dan zit hij in een mooie snelheid. Of in het rood zeg maar, qua... Oh ja, die stopt natuurlijk voor mij. Uh, in het rood qua toerenteller en dan gaat hij naar zijn twee, uh, naar zijn drie. En dan beseft hij van is toch wel wat te laag, dan gaat weer terug naar zijn 2 en dan zit ik weer te hoge toeren en gaat weer naar zijn 3. Eigenlijk moet dat ding gewoon snappen. Ja. Of het spel moet gewoon snappen dat je.. Ja nee maar. Ah, ik heb nog een collega joh was ik heb hem vergeten. Uh, ik praat eerst met deze collega. Bedag. Hoi. Hey uh, collega, wat is er gebeurd? Hey ehm. Um, de.. Wacht even. Oké. Okay. Uh, hij, een auto was omgeslagen, ik zie hem alleen nergens liggen, dat zal dan die pick-up wel zijn, die Is is op zijn vier wielen terechtgekomen. Er zou iemand door de bocht komen zijn komen drift. ik heb deze melding al gehad, en uh, die is er vandoor gegaan. Uh. Oké, okay, heb je mogelijk een, ik vraag dat nu, oh dat is niet mooi, heb je mogelijk informatie over een verdachte of een verdacht voertuig? Uh, ik kan het je niet uh, zeggen, uh, ik moest zorgen voor de takenwagen ambulance hier ik zou eens met het slachtoffer praten misschien weten zij meer geloof ik dat het stond oké okay, bedankt voor de informatie dat is alles wat ik kan vertellen is geen probleem goed collega ambi en mevrouw oh meneer sorry heeft u toevallig wat tijd Hoi, ik ben uh, lspd oftewel politie alles oké okay met je ja gelukkig uh, ja agent uh, gelukkig ben je niet gewond geraakt maar die uh, vervelende drifter oké okay, kun je me vertellen wat er is gebeurd weet je wat voor een type voertuig het was het was een saprecht uh, kwam door de bocht gedrift uh, en was in, op het midden van een weg, ik uh, was aan het rijden, hij raakte me en ik vloog over de kop uh, Heb je een nummerplaat voor me? Jazeker heb ik dat, het was 28 uh, Bernhard william Tango 809 Oké, okay. ik ga even aanvragen bij de meldkamer. Uh, nou, in ieder geval Williams, uh, Wim zegt nog uh, bedankt, oh. dus het is belangrijk dat je deze informatie inderdaad onthoud, eh, onthouden hebt, dus uh, wij gaan er eens achteraan. Hij zegt... Pak die klootzak. En dat ga ik zeker doen. We gaan er nu naartoe. Probeel 2 gewoon. Rustig aan. Ik zou zeggen ik zie jullie daar zo meteen anders wel. Het zal wel een eindje rijden zijn. Nou dat valt nog mee. Alsnog zie ik jullie daar zo meteen nee trouwens we blijven nog even want wat is nou precies anders aan deze B-klasse dan met die wat er al was uh, die wat er al was was namelijk een 2012 model uh, die had bijvoorbeeld ook deze antenne en dat andere dingetje niet op het dak zitten die had deze uitlaten niet uh, die heeft een andere grill die had geloof ik ook niet de extra spiegels op de spiegels uh, en andere achterlichten meen ik en de striping was natuurlijk oud dus er zat zeker wel degelijk verschil in, of er zit zeker wel degelijk verschil in tussen deze twee uh, B-klasses. Um, dus ja, dat. Ik weet niet of hij hier voorrang heeft. lijkt nog wel, ik zie geen haaien uh, tanden en zo. Gelukkig zijn we er al bij en dat gaat in bergafwaarts, dan kan hij tenminste wel een beetje doorgaan. Hé hey joh, wat zit je nou te tuteren en met je rode licht te schijnen? Ik uh, kan ik er makkelijk langs. Dit zal hem wel zijn. Heeft in ieder geval flink wat schade, ja, lijkt me ook echt zijn auto die drift inderdaad. Goedendag, ik ben nu de eigenaar van dit voertuig achter mij. Ja, agent, dat ben ik. Oké. Okay. Kun je me vertellen waar je ongeveer een kwartiertje geleden was? Ben ik uh, die dus is geloof ik gewoon aangehouden. Ben ik aangehouden agent? Uh, ik vraag je alleen uh, waar je was. Kun je me dat vertellen of moet ik met een bevel terugkomen? Uh, nou, wat is er gebeurd dan? Uh, is er een probleem met mijn voertuig? Nou, het doet voldoet aan de aan het signalement van een voertuig wordt het weggereden bij een ongeval. Nou ik was thuis elke dag, uh, dus je bron moet uh, verkeerd zijn. Nou, kan ik eens uh, dichter bij je voertuig kijken dan? Oké, okay, je hebt me. Ik, uh, ik heb de persoon geraakt en hij uh, reed weg. En ik ben doorgereden. Hij zei iets. Nog iets, maar goed. En toen ging ik er weer tot ik hem naar de politiebureau brengen. Dat gaan we ook zeker doen. Maar luister. Uh, die handboeien gaan... Wel maar even... Uh, nou, nah, niet om. Hij werkt gewoon mee. Dat moet, geloof ik. En mijn collega's is zien oh kan ik, hem al nee, ik moet hem boeien weet je, meestal uh, zou ik zeggen van als iemand niet geboeit, uh, als iemand meewerkt, kun je net zo goed even gewoon lekker uh, um, ja laten lopen en uh, okay. gewoon zelf laten instappen enzo ik zet hem wel bij ons in het voertuig, je ziet we toch met z'n tweetjes zijn kunnen we daar weer eens gebruik van maken van ze gaat achterin zitten. Sorry meneer, ik ben bent redelijk groot, even grote zwem en ik weet dat iemand van 1,85 gewoon bijna na nauwelijks ruimte heeft achterin. Um, maar goed. Voertuig wordt meegenomen uh, voor onderzoek verder. Hij is natuurlijk er vandoor gereden. Dus we gaan even naar de cel met ons boefje. Oh, er loopt een hond hier. Ja, vooral toeter op dat arme beestje. Ik kan toch gewoon ook gewoon langs gaan. Oh, dat ligt ik... Is die hond al ver uit, hè? Ja, ook. Dan heb je het zwaaien. Is dat een... dan Dan zwaait er wat. Dan heb je het hangen, is het, geloof ik. Of ja, hier ken ik die uitdrukking wel. Ik weet niet of dat overal in Nederland zo is. Want ik heb wat meer uitdrukken die jullie waarschijnlijk niet kennen. Ik vind dat grappig. Laatst kreeg ik een reactie dat ik Nederlands moest praten. Is er nou zo erg te horen dat ik uit Limburg kom? Ja, vooral met de G en met de R waarschijnlijk. Uh, maar uh, ik heb niet gevoeld dat het echt zo is dat mensen continu zeggen dat ik uit Limburg kom. En eigenlijk in een clan met mensen die langer met mij praten, uh, die zeggen ook eigenlijk altijd kijk... Bepaalde leden hoor je het heel erg bij en dan zeggen ze dat, maar bij jou niet echt. Maar ja, blijkbaar wel, ik moest Nederlands praten. Nou, ik zei, ja, sorry, ik wist niet dat ik een andere taal praatte, ik zal erop letten. En toen was het, ja, oh, uh, leuk dat je reageert, uh, ik wil een hartje, ik hou van, oké, okay, ja, nou goed, een hartje heb ik trouwens nog niet gegeven, sorry. Maar, uh, ja, blijkbaar praat ik toch wel denburgers of zo dan. Of niet. Uh, BN, beschaafd Nederlands. Het is geloof ik niet meer algemeen beschaafd Nederlands. Het is inmiddels... BN. Beschaafd Nederlands. Ja, als niemand doorrijdt, dan rij ik maar door. Voordat we overal rood hebben. Daar had ik het laatst al over. Als er één ding is waar ik niet tegen kan, dan zijn het de rode stoplichten van GTA. Of de verkeerslichten van GTA. Want, wat ik al zei. Eerst, kijk, nu heeft bijvoorbeeld links groen. Dan krijg je rechts groen. Dan krijgt voor je groen als het van toepassing is. Dan alle voetgangers. En dan jij pas. En dat duurt lang. We droppen onze boy. Ik weet niet meer hoe die heet. Ik heb hem ook niet gefouilleerd. Sorry als daarlijk de hel losbreekt in het cellencomplex. Vergeef mij. We droppen hem uh, uh, bij een collega en we gaan door. Ik had vandaag, ook op Instagram, een poll geplaatst. Ja, ja, ja. Ik ga die kant op. Inbraak heet de daad van een voertuig. We gaan meteen die kant op. rijd ik gewoon even met het verkeer mee. Dat was, oh shit, die zag ik dus echt niet, sorry. Mijn volledige fout. Ik mag eigenlijk niemand ten last zijn tijdens het gebruik maken van mijn vrijstelling. Dat betekent dat eigenlijk niemand voor mij hoeft, moet stoppen. Kijk, nu hebben we groen, nu kan ik door. Uh, maar dat betekent ook dat als ik nu dus op dit kruispunt afrijd zonder volledig stil te staan mag, dat niet, moet dat niet betekenen dat die rechterauto uh, in de noodrem moet. We zijn er al bijna. Maar ik, ik was nog. was ik er wel of niet over begonnen dat er een dat ik een pol. Maar ik kom er zo op terug als ik het niet vergeet. Oh, dat is wel een flink stoep randje. Dit ook. Goedendag, even staan blijven. Oh, stoppen. Stoppen even, ja, handen omhoog. Geen rare dingen doen, want ik heb je te pakken. Hè? Dat begrepen. Maar zo blijven staan. Handen omhoog houden. Goed. Hey luister eens. Dus jij bent aangehouden. Verdiefstel heet er daad. van uh, vernieling. Ik denk dat het vernieling is. Want ik heb hem dus nog niet. Die auto daadwerkelijk zien. Ik had de, alleen een raampje in tikken. Dus misschien ook ik iets langer moeten wachten. Maar. Als we iets langer hadden moeten wachten. Dan hadden we misschien hem helemaal niet te pakken gehad. Uh, of dan, dan was hij misschien weg kunnen rijden. Dus aan de ene kant. Kan ik niet vaststellen dat deze meneer. Uh, daadwerkelijk wel die auto heeft gestolen. Dat valt onder diefstal. Aan de andere kant, ja, is het ook wel gevaarlijk als die uh, um, door mijn weg kan rijden en daadwerkelijk instapt en die auto start. Want dan heb je echt een diefstal. Maar dan heb je weer de kans dat je wegrijdt en tot naar wordt. Dit is wel een heel mooi plaatje zo. Kijk eens. Rijt wel Prio 1. Zeg meneer, maar voordat ik in het voertuig zet. Wat ben ik aan het doen? ik ga nog even verjeren even dingen bij die je niet bij mag hebben zeg mij dan niet een vuurwapen heeft u daar een vergunning voor nee dus verboden wapen bezit van een vuurwapen komt er zo niet bij ja als jij normaal doet doet wim normaal als wim normaal doet doet linda normaal dus uh, het is echt een ja nou laat me het even dicht maken toch ik uh, over die pol waar ik het over had ik heb een op instagram vanmiddag ik had vanmiddag voor mijzelf dan uh, een polgen of een uh, reanimatiecursus had ik een opfrissen want ik heb natuurlijk al een paar jaar mijn diploma uh, en uh, ik had dus een foto gestuurd van uh, de pop of een foto op mijn instagram story gezet van de pop en daarbij gezet um, met de vraag wie allemaal al kan reanimeren en tot mijn grote verbazing zie ik nu echt gewoon tot bijna 130 man het niet kunnen en 160 man het wel kunnen Dus ik zou zeggen waar wacht je nog op en waarom kun je nog niet? ben je te jong? mag je nog niet? heb je geen zin gehad? want reanimeren redt levens um, Jij bent vaak als, als je boven de 18 bent, als burgerhulpverlener eerder te plaatsen uh, dan een uh, ambulance en of politie of auto Dus waar wacht je nog op? Meld je aan, ga reanimatiecursus volgen, ga een EMBO-cursus volgen. Ze moeten het sowieso eens verplichten op school, want ik zweer je, vroeg of laat komen we allemaal wel als een scooterrijder tegen die voor wordt aangereden. Een, een fietser die vol wordt aangereden, een man die flauwvalt, een vrouw die flauwvalt, een oudere dame die valt en de hoofdwond heeft, dan moet je wel weten wat je moet doen natuurlijk. Dat zou toch super zijn als wij allemaal rustig kunnen blijven in bepaalde situaties, omdat we een EHBO cursus hebben gehad. Um, vaak de mensen die het niet verwachten en denken dat overkomt mij toch niet, tot er opeens in de bus naast mij een vrouw omvalt en die moet gereanimeerd worden. Zul je zien dat het juist bij jou gebeurt. Dus, hoe belangrijk is het nou om te reanimeren? belangrijk. Uh, zelfs als je 12 bent kun je die cursus geloof ik gewoon volgen. Het enige nadeel voor jou dan als je 12-jarig bent is dat je misschien wel erg hard op die pop moet drukken. Uh, en dus ook in het echt op een echte borstkast moet drukken. Uh, maar goed, al heb je het dus geleerd. Maar in ieder geval denk erover na om het te gaan doen als je bijvoorbeeld iets ouder bent, 15. Ik heb er al mijn 15e gedaan. Uh, ik heb toen, of in 2015, hoe oud was ik toen, vier terug. 16 was ik toen. Um, daarbij ga ik hier even een beetje tussendoor, want dit duurt me allemaal wat te lang. Um, heb ik me op mijn 18e verjaardag meteen aangemeld als burgerhulpverlener. Inmiddels heb ik er zeven meldingen op zitten uh, als burgerhulpverlener. Dus dat betekent dat als de ambulance meldkamer een melding binnenkrijgt van iemand die uh, gerenomeerd moet gaan worden, dus een hartstilstand, dan gaat de ambulance meldkamer ambulance niet alleen twee ambulances politie en eventueel brand voor mij sturen maar ook de burgerhulpverleners voor hetzelfde geld gebeurt hier iets tegenover mijn huis ben ik daar met een minuut en is de ambulance er pas over zes minuten dan maakt dat wel een verschil dat ik al die circulatie uh, op gang, of door heb laten gaan zeg maar want wat je doet is drukken op de borst en daardoor doe je het hart zeg maar toch nog dat bloed door je lichaam laten pompen met de beademingen zorg je toch nog dat die zuurstof binnenkrijgt uh, het kan zomaar zijn dat een ambulance helemaal uit uh, um, weet ik veel waar uit Eindhoven moet komen als je een half uur van eind nou, als je 20 minuten van Eindhoven woont het zal maar net zijn dat de ambulances niet helemaal netjes zijn ik heb mijn collega achtergelaten ik heb een collega achtergelaten het kan zomaar zijn dat de ambulance net bezet is in jouw woonplaats en er moet een andere ambulance komen dus Lang verhaal kort, uh, dat ja, lang, om van een lang verhaal een kort verhaal te maken, zoiets. Meld je aan en red levens. En een kruis. Dat is een mooi einde, niet van de video, maar voor mijn verhaal. Ik zie jullie zo weer. Nou, daar ben ik weer. Um, nu zul je denken, je zegt net twee seconden geleden dat het nog niet het einde van de video is. Maar dit is het wel. Want ik ga jullie een heel grappig verhaal vertellen. Ik uh, zei heel lang geleden, ik denk begin van, van 2019, zei ik geloof ik al... Bij een situatie die voordeed tot ik zei van dit is sowieso al de veer van 2019. Nou, ik weet niet meer wat het was. Ik weet wel dat deze ook wel aardig in de buurt komt als hij hem niet overtreft. Namelijk, toen ik hier crash je die. Uh, ik stond letterlijk daar op de pijl. Hij crasht. Ik druk op de opname stoppen knop. Uh, echter in mijn gedachte was ik dus niet gestopt. En ik doe F5 en ik doe load plug in, LSPDFR en zo. En load plug in, force duty. Dus ik weer opstarten en ik ga vrolijk verder. En op het moment dat ik stop met de opname, dat ik stop met video voor mijn gedachten, druk ik weer op de knop om de opname te starten, maar dat is tevens ook om te stoppen. Dus ik druk erop en ik krijg rechtsboven een beeld iets te zien en ik denk, oh goed hij is gestopt. Bleek hij toen pas gestart te zijn. Nou, ik de video, een video editen, een video renderen, ik in de render gooien. En uh, bla bla bla. ik uh, avondeten, ik surveillance starten, of uh, ja, van uh, Roleplay Reality. En nu net wil ik de video van de B-klasse gaan editen. En ik zie dat er een opname tussen zat van drie uur lang. Ik zeg hè, huh, drie uur lang? Nou, ik had dus gewoon echt drie uur lang, vanaf het moment dat ik stopte met opnemen voor mijn gevoel, start ik dus opname. Ik heb een edit edit bewerk sessie van een video erop staan ik heb dus een hele rendersessie van een video erop staan en ik heb dus echt uh, anderhalf uur niks waar ik dus afk was zo, als we dat noemen away from keyboard oftewel ik was dus niet achter mijn computer nou in ieder geval ik weet al niet meer wat er gebeurde in de tijd tot ik weg was gereden en uh, dus voor mijn gevoel niet doorging, maar ik zag nu achteraf toch tijdens het editen tot de video al 24 minuten was dus het lijkt me een mooi einde linda is binnen ik weet niet of dat al had gezegd had hij ook wel nog netjes opgehaald in ieder geval. En uh, ik ge jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke uh, video vonden met de B-klasse. Mooie B-klasse in ieder geval. Uh, die kunnen jullie binnenkort gaan downloaden als die vandaag nog niet te downloaden staat. Hij komt in ieder geval wel online. Gemaar de heumot, stik, shout en Ik zou zeggen, tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, uh, meldkamer, ambulancezorg, uh, Zoals jullie dat uh, wel al een paar keer bij me hebben gezien. De LST sim dus. En daar gebeuren wat dingen in. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.